Zoek en vind iets wat je bindt. Als je open staat met jouw hart ten opzichte van de ander en nieuwsgierig bent, van oh, je komt uit Marokko of je komt uit Tokio, Japan, ik snap geen kont van jouw cultuur, je taal spreek ik niet, maar we kunnen allebei een beetje Engels. Ja, wat doe jij? Je staat op, wat eet je en wat doe je? Waarom God geloven dit, dat, maar hoe voelt het voor je? Heb interesse in de ander. Altijd, als je dat doet met een open hart, ontstaat verbinding. Een andere manier om meteen verbinding te ervaren met mensen. Capoeira, wat, wat ik nu al twintig jaar doe, is zo'n mooie manier hiervoor. Want in een capoeira groep heb je allerlei kleuren, allerlei soorten en maten, type en sociale lagen van de maatschappij. En allemaal spelen we gewoon samen. Ja, we kunnen heel veel daarvan leren hier in onze westerse maatschappij. Ik, ik ook, ik leer nog steeds dagelijks ook van capoeira, ook van mensen om me heen. Maar die tweedeling is, is, is, uh, is funest. Weet dat jouw hart klopt net zoals die van je buurvrouw. Jouw bloed is net zo rood als die van die vage die straatkranten verkoopt. Misschien, als je met hem praat, ontdek je wel een mooi verhaal. Misschien inspireert het jou. Misschien was het vroeger een advocaat. Heeft hij zijn, uh, zijn ouders traumatisch verloren? Is hij gaan drinken? Landde hij op straat? We weten het niet. We kennen mensen niet. Dus sta open voor de mens. Respecteer iedereen. Stel eens gewoon een vraag. Hoe gaat het met jou? Wat is jouw verhaal? Nu horen we het allemaal. Bedankt voor het kijken. Als je dit tof vindt, doe een duimpje omhoog. Want die duim kunnen we gebruiken, toch? poep poe. Van negatief naar positief. Positief, lekker, lekker. Ciao. Jij bent perfect, gewoon zoals je bent.